Een hartelijke groet hier vanuit de Achterhoek voor een van de locaties van het Graafschap College. Mijn naam is Mirjam Koster, ik ben voorzitter van het College van Bestuur hier en lid van de ledenraad van SURF en daarmee ook ambassadeur voor het MBO voor SURF. Op een van deze locaties is wellicht uw kapper opgeleid die uw coronakapsel in model brengt of de monteur die uw glasvezel aanlegt. Maar ja, ik zeg wel hier, maar op dit moment vooral ook heel erg digitaal worden zij opgeleid en door ons ondersteund en begeleid. En dat is een mooi bruggetje naar de digitaliseringsagenda van het mbo die aan de hand van dit boekje... Uh, anderhalf jaar geleden is opgesteld en waaruit het programma Doorpakken op Digitalisering is ontstaan. Uh, met uh, verschillende thema's, betrokken bestuurders, aanvoerders en teams daaronder. En die aanpak hebben wij overigens uh, geleend van het hbo en uh, vertaald naar onze sector. En die agenda stelt ons dus ook in staat om uh, onze prioriteiten richting SURF helder te formuleren. En dat uh, zijn we nu ook aan het doen. Daarbij worden we ondersteund door Sambo ICT en Kennisnet uiteraard. En vooral ook de dagen die Sambo ICT organiseert met de bestuurders, de aanvoerders, zorgt voor veel gedragenheid in de sector om richting SURF helder te zijn over onze agenda en onze prioriteiten. En wij kijken er erg naar uit om samen met alle partners binnen SURF de komende twee jaar die digitaliseringsagenda door te zetten.